Hier volgt de oefening op stijlen, inhoudsopgave, pdf en we doen er ook een stukje hyperlinks in. We maken de oefening weer in een offline tekstverwerkingsprogramma. Ook hier kies ik weer voor LibreOffice Writer. De eerste oefening gaat over stijlen. Opdracht maak alle titels van dit document op stijltype kop 1. Dus dat is eenvoudig. Je duwt de stijl aan, of de titel, de titel aan. Je zet hem om in kop 1. Je had zelf een stijl kunnen ontwikkelen, maar dat zullen we zelf eens even doen. Hè. Dus op de volgende pagina doe je dat ook. Dus alles maak je van Kop 1, zo, dit is er nog eentje, en dan volgt er nog één op de laatste pagina. Zo, opslaan als pdf. Die staat bij mij nog in kop 1, maar ik zal hem zeker nog eens extra in kop 1 zetten. Voilà, komen we aan stapje 2. Er zijn twee manieren om de titels in één keer te updaten. Ofwel, ga je het profiel bewerken, dat wil zeggen dat je het eigenlijk bouwt van de grond op. Of je gaat het profiel bijwerken. Dat wil zeggen, je verfraait het eerst en dan ga je het bijwerken. Ik ga het je laten zien. Stel dat je dit al mooi wil maken, dan kan je dat hier nu al aanpassen. Je zet bijvoorbeeld rood en uh, een gele markering. Ik zeg nog maar eventjes iets. En dan kan je op dat profiel kiezen, hier langs, voor bijwerken. Dan gaat dit profiel dat je al kent, bijwerken met wat je juist gedaan hebt. Als je dat niet had gedaan en je wou het anders ombouwen, dan kan je die stijl gaan bewerken via dit knopje, zo... Kop 1 en dan zeg je opmaakprofiel bewerken. Dan wacht je even en dan krijg je het scherm om het profiel te bewerken. En daar kan je ook kiezen voor bijvoorbeeld teksteffecten, het in het rood zetten. Zo en uh, onderlijnen, bijvoorbeeld enkel onderlijnen. Zo kan je het ook bouwen. Als je dan op toepassen of oké okay drukt, dan ga je nu al zien dat al die, kop, die koppen mee aangepast zijn. Nu, ik ga het automatisch te goed doen. Hè? Dus ik ga dit al in rood onderlijnd lettertype Comic Sans en puntgrootte 16 zetten. Dus ik heb het nog gemarkeerd hier van boven. Ik heb het al rood gemaakt en onderlijnd. Dus ik ga het in lettertype Comic Sans. Oei, daar is een lettertje weggevallen. Mijn toetsenbord doet een beetje vervelend. Daar staat Comic Sans. Ik zet hem op 12. Of op 16, sorry. Nu is die alleen hier aangepast. Dus als ik ga kijken is deze nog niet mee aangepast. Dus ik ga nu kiezen om die stijl bij te werken. Dus deze is aangeduid. Je drukt bij kop 1 op opmaakprofiel bijwerken. En als we nu gaan kijken op pagina 2... Dan heeft hij helemaal dezelfde opmaak, pagina 3 en pagina 4, als de kop die jij ge ge ingesteld had. Dus zo kan je heel snel al je titels op dezelfde stijl opmaken. Je moet dat eigenlijk altijd op die manier doen. Dat is zelfs opdracht 1 geweest. Stel dat je zelf zegt, ik wil een nieuwe stijl maken, niet kop 1, 2, 3, 4. Dan is het in writer geen probleem. Stel dat ik hier heel veel onder eventjes een titeltje maak. Titeltje. Uh, en ik zeg er even, dit is eventjes titeltje 1 met wat tekst. Ik zal willekeurig wat tekst typen. En ik zal hier titeltje 2 van maken. Zo, en daaronder zal ook wat tekst komen. Ik ga titeltje 1 één pagina verder zetten. Dus Ctrl-Enter. Dan springt hij op de volgende pagina. Titeltje 2 zal ik nog een pagina verder zetten. Ctrl-Enter, dan springt hij naar daar. Stel dat ik hier mijn eigen opmaakprofiel of eigen stijl van wil maken... Dus ik ga uh, nu iets heel gemakkelijk maken. Ik maak eens een blauwe kleur, ik is een blauwe kleur. Ik zal er wat markering aan geven, dat is meestal niet zo mooi van effect, maar op zich niet zo belangrijk nu. Vet uh, mag op een ander lettertype zijn, dat is op zich ook niet zo belangrijk. En ik zal hem ietsje groter maken, zo, 14. Stel dat je zegt, nu ben ik hier tevreden mee, daar wil ik ook een stijl van, en die moet ook daar gemaakt worden. Dan doe je in writer het volgende, je duidt hem aan. Kies hier in het stijlen of opmaakvenster voor meer opmaakprofielen. Je krijgt dan altijd het venster aan de rechterkant om alles te gaan bijwerken. En nu zeg je hier van boven rechts, van boven het valt een beetje buiten scherm, maar als je daarop klikt kan je zeggen een nieuw opmaakprofiel. Dus ik heb het geselecteerd zodanig dat hij weet wat dat moet doen. Dus ik zeg nu nieuw opmaakprofiel, ik geef dat een naam, bijvoorbeeld Titeltjes. Je drukt op OK. of je drukt op OK, ik zal eens even laten zien, alle toegepaste opmaakprofielen, dan zie je dat in mijn tekst al koppen, standaard tekst gemaakt is, ook al voettekst, maar de kop 1 al aangepast is en titeltjes ook aangepast zijn. Dus nu kan ik heel gemakkelijk tegen deze zeggen, hier, dat titeltje, moet ook van die stijl zijn, ofwel dubbelklik je hier in het voorbeeldvenster, of je drukt hier van boven dat lijstje uit en je kiest ook titeltjes, en je ziet dat die twee titeltjes hetzelfde gemaakt zijn. Dus zo maak je zelf een stijl- of opmaakprofiel. Goed. Stap 2. Je maakt op de eerste pagina een nieuwe lege eerste pagina en voegt daar automatisch een inhoudsopgave in toe. Dus als we dat al gaan doen, kan je heel van voor staan, ik druk Ctrl-Enter. Je gaat wel zien, als ik nu terug naar van boven op die pagina ga, dat ik hier meestal, als ik nu iets typ, dat standaard de vorige kop nog aanstaat. Dus als je zegt dat mag hier niet in dat rood zijn, dan zou je dat kunnen gaan aanpassen. Je drukt bijvoorbeeld opmaak, wissen, en dan is je stijl weg. Hè. Dat gaat eigenlijk ook altijd. Of je drukt in het knopje van de directe opmaak te wissen, of je kiest hier voor standaard tekst. Dat is eigenlijk hetzelfde allemaal. Hè. Dus hier komt een inhoudsopgave: inhoudsopgave. Zo, voilà. En hier ga ik die plaatsen. Nu, je zou dit kunnen leegmaken en zelf een titel toevoegen, maar ik laat je zien waarom ik dat nu nog niet doe. Dus ik ga dat doen invoegen, inhoudsopgave, daar staat hij, hier staat inhoudsopgave. Dus als je daarop drukt en je stelt niets in, dan gaat Writer sowieso kop 1, 2 en 3 altijd proberen mee te nemen. Dus hij doet dat zelf al voor een stukje. Eh, hier staat ook nog titel bij, ik ga eventjes dat woord inhoudsopgave wegdoen, want ik had dat zelf al getypt. Hè. Dus ik doe de titel eventjes weg en als ik nu een bouquet ga drukken, dan ga je zien dat hij sowieso die stijlen kop 1 allemaal al in je inhoudsopgave toevoegt. Dus dat werkt automatisch. Hè? Je moet daar niks meer aan typen. Dat is automatisch toegevoegd. Nu, als ik zeg, ik wil ook nog die titeltjes hierbij gaan zetten, bijvoorbeeld een niveau dieper, dan ga je met de rechtermuisknop daarop drukken, en dan zeg je index bewerken. En dan kan je de dingetjes weer gaan aanpassen. Dan zie je hetzelfde scherm. En nu ga ik zeggen, ik wil extra opmaakprofielen toevoegen. Hier staat zo'n knopje. Je drukt op dat vinkje... Je kiest dat natuurlijk wel nog dat je titeltjes wil gaan toevoegen. Hier staan de titeltjes. Die staan nu nul, op de nulde plaats. Dus die staan niet ingevoegd. Ik wil die ook niet op de eerste plaats, want dan komen ze zo bij mijn andere stijlen te staan. Ik wil die een niveau dieper zetten, bijvoorbeeld op niveau 2. Dus ik zet het bolletje daar. Je drukt op oké, OK, oké. OK. En je gaat zien dat de titeltjes hier automatisch toegevoegd zijn van pagina 6 en 7. Helemaal geen werk meer aan. Dat zijn al hyperlinks die werken, dus als je daar ctrl-klik op drukt, dan springt die naar de juiste plaats. Hè. Dus een inhoudsopgave, dat is meestal een paar seconden werk, daar heb je eigenlijk niet veel werk aan. Nu, ik zie hier dat ik inhoudsopgave, dat woordje, dat wil ik er ook nog bij hebben. Dus als ik hier nu van zeg, die inhoudsopgave, maak ik ook van kop 1 dan wordt die nog niet automatisch toegevoegd hierin, maar je kan dat wel super snel doen. Dus nu wil ik dat inhoudsopgave ook in mijn inhoudsopgave tabel staat. Hè. Dus het enige wat ik moet doen is, rechtermuisknop en zeggen, ga maar zelf alles bijwerken, je drukt erop, en je ziet dat dat woord inhoudsopgave nu toegevoegd is. Je ziet ook, ik zal dit even wegdoen, je ziet ook dat het een grijze achtergrond heeft, maar zoals jullie al weten, alles wat grijs staat, zal hij niet afdrukken. Dat wil gewoon zeggen dat hij dat zelf gemaakt heeft. Als ik het afdrukvoorbeeld toon, dan ga je zien dat het grijze helemaal weggewerkt wordt. Hè. Nu als je zelf zou willen nog die stijlen wat gaan aanpassen. Als je zegt dat is niet mooi de lettertypes die hierin gebruikt worden. Je gaat erin staan. Klik met de rechtermuisknop En dan kan je bij Alinea altijd het profiel gaan bewerken. En als je goed oplet. Dan zie je hier van boven kijk. Wat ik nu eigenlijk aanpas is het opmaakprofiel van inhoudsopgave 1. Eigenlijk op het eerste niveau. Dat is dat stukje. Als ik hier, zal hier bij titeltjes klikken, rechtermuisknop, Alinea. Alinea, opmaakprofiel. Dan ga je zien, kijk, dat zijn de titeltjes van op niveau 2. Stel dat ik alleen die eerste even wil gaan aanpassen. Ik vind dit geen mooie, maar ik ga ze wat vet maken. Bijvoorbeeld, en een kleurtje geven zal ik even doen. Opmaakprofiel bewerken. Dus ik zal bijvoorbeeld een kleurtje blauw geven. Het lijkt een beetje op dit. Ik zal er misschien ook omtrek en schaduweffect op toevoegen. Ik vind het wel niet zo'n bijzonder mooie lettertype, maar op zich... Dus dat is niet zo belangrijk, ik het zal het ook iets groter maken. Kijk, zolang als ik niet op oké okay of toepassen druk, ga je dat hier niet zien veranderen. Maar als ik dan nu druk, oké, okay, dan ga je zien dat al die titeltjes een andere opmaak gekregen hebben. Dus zo werkt de automatische inhoudsopgave op basis van stijlen en opmaakprofielen. Dus die kan je dan ook gaan aanpassen. Als dus je zegt, deze wil ik ook eventjes gaan aanpassen. Dan zeg je bijvoorbeeld vet. Ik ga ditje groter maken. Ik vind dat ze allemaal wat kort op elkaar staan hier. Dus ik ga bij afstanden de onderalinea op 0,2 cm zetten. Bijvoorbeeld druk op oké. Okay. Dat staat een beetje verder van elkaar af. Ik vind dat veel mooier als, als voorbeeldje. Dus zo snel werkt dat, hè. Ook als je een titel aanpast, als je hier zegt stijlen. En ik ga de titel aanpassen. Hè? Ik zal het eventjes laten zien. Dus als ik nu hierachter type of opmaak profielen. Zo. Oei, mijn toetsenbord doet echt vreemd. Een beetje vervelend zo, Dat is nu klaar. Als ik nu van boven ga kijken in mijn inhoudsopgave, dat is nog niet aangepast hier van boven. Dus wat doe ik? Rechtermuisknop bijwerken. En je ziet dat die tekst helemaal bijgewerkt is. Dus daar heb je eigenlijk echt helemaal geen werk aan aan een inhoudsopgave. Scroll door naar de volgende opdracht. De volgende opdracht ging over links. Externe hyperlinks maken is eigenlijk heel simpel. Hè? Dus in het woordje, het woordje Lyceum, er moet een hyperlink komen naar onze Instagram-account. Dus hier staat de link, ik ga het mij gemakkelijk maken, even rechtermuisknop kopiëren. En op dit woord moet die komen, dus ik dubbelklik daarop, invoegen, hyperlink. Ik plak de hyperlink en die moet naar het web verwijzen, ik druk toepassen of oké. Okay. En je gaat zien, dit is een hyperlink naar onze Instagram account. Dat zie je. Twee, we kunnen ook interne hyperlinks maken, of interne links maken. Hier moeten we een hyperlink maken naar het hoofdstuk stijlen. Dus dat we wat we daarvoor gemaakt hebben. Dus hier, dit duid je gewoon aan. Je zegt invoegen, hyperlink. En in plaats van dat je naar het web gaat, wil je naar een andere plaats in je document gaan. Je mag dat hier zelf typen, maar het is gemakkelijker als je dit knopje van achter gebruikt. Het doelen in het document, ik zal het even in beeld slepen, zo. Dan krijg je alles te zien wat in je document staat. En als je nu bij de koppen gaat kijken, hij ziet die zelf. Hij weet dat dat koppen zijn. Je duwt de kop aan, toepassen. Dan mag je dit dicht doen. En hier druk je op oké. OK. En dan heb je een link gemaakt. Als iemand dat volgt met de ctrl-toets en ik klik erop, Komt die rechtstreeks op die pagina uit. Nu het werkt niet alleen met koppen of titels. Je kan ook een hyperlink naar een andere plaats maken. Daarvoor moet je eerst een bladwijzer maken. Dus als je hier eh, een nieuwe soort link gaat maken. Naar de bronvermelding in het laatste hoofdstuk. Ga er even naartoe. Hier staat bronvermelding. Dus ik klik daar even op. Dubbelklik daar even op. Daar ga ik een bladwijzer van maken. Invoegen. Bladwijzer. Dan mag je die bladwijzer een naam geven. Bijvoorbeeld bladwijzer naar bronvermelding. Melding. Vermelding. Zo, voilà. Even invoegen. Voilà. Je ziet daar niks van, want hij is gewoon onzichtbaar eigenlijk gemaakt. En nu kan je gewoon op dat, dat woordje dat je wil als link gebruiken, kan je een nieuwe link maken. Invoegen. Link. Je zegt, het moet weer ergens op een plaats in het document komen. Je drukt op dat uh, icoontje daarvan achter. Sleep het even terug in beeld. We zien dat er een bladwijzer is, die ik zojuist gemaakt heb. Je doet toepassen... Mag dat sluiten, drukt op oké En je hebt een nieuwe hyperlink gemaakt. Als ik met de Ctrl-toets daarop klik, dan gaat die springen naar die bronvermelding <coughs> excuseer, die ik toegevoegd had. Dus dit is hyperlinks maken. Een laatste opdrachtje: hier staat het: is opslaan als PDF-document, zodat het eigenlijk met een correcte opmaak afgedrukt wordt. Dat is in LibreOffice Writer heel gemakkelijk. Hè. Je ziet hier waarom dat, dat interessant is om dat te doen. Maar je ziet dat je twee manieren kan doen. Bestand exporteer als en dan pdf kiezen. Of via bestand afdrukken en dan een printertje kan toevoegen. Dus dat werkt altijd met een pdf printer. In school maken je meestal gewoon gebruik van deze optie. Exporteren als pdf of bestand exporteer als pdf. Het verschil daartussen is dat je wat meer opties krijgt. Als je hier gewoon drukt... Je gewoon rechtstreeks vragen, waar zal ik het voor je bewaren in een pdf-formaat. Als je het zo doet, via bestand exporteren als pdf, dan krijg je heel veel opties, zoals bijvoorbeeld een beveiliging met een wachtwoord. Dus dan kan je het naar iemand doorsturen en alleen de persoon met een wachtwoord kan het dan gaan openen. Dus dat is een manier om zoiets te exporteren. Je drukt dan op exporteren. Ik zal hem eventjes um, in mijn mapje met deze oefening maken. Zo. En ik, ik zal het even uh, pdf f bestand noemen, je ziet dat hij het zelf van type pdf maakt, als ik dat dan ga opslaan, dan heeft hij het opgeslaan, ik zal ook even de map erbij nemen, dan zien jullie dat, die heb ik hier opgeslaan, dat is op zich niet zo belangrijk voor jullie waar dat, dat terecht gekomen is, zo, hier staat hij, en daar staat dat pdf bestand, als iemand dat zou gaan openen, dan zie je hier, dit is het pdf documentje, dat eruit gekomen is. Waar die links die we zojuist gemaakt hebben, titel 1, 2 en 3, ook allemaal nog gaan. Hè. Dus dat werkt ook nog allemaal. Uh, ook in het PDF-bestand werken die hyperlinks ook. Hè. Je ziet dat zelfs bij die bladwijzer die we nu gemaakt hebben, hier, dit knopje, naar de bladwijzer, als we daarop klikken, hop, dan springt die naar de bronvermelding. Hè. Dus alle links die we gemaakt hebben, die werken ook. Alle stijlen zijn mooi mee overgenomen. En als je heel van boven gaat kijken, die inhoudsopgave die werkt ook. Je klikt daar gewoon op en iemand springt naar het juiste document. Dus zo maken we dat in een offline tekstverwerking. Nu is het aan jou natuurlijk. Veel succes!